Liefde werd het eerst geboren. De liefde is het grootst van alle krachten. Zij is groter dan de goden, groter dan de geesten of de mens. Hoe ver hemel en aarde zich ook uitstrekken, hoe ver het water ook reikt, hoe hoog het vuur ook brandt, toch is de liefde groter. De wind is kan het niet bereiken, nog het vuur, nog de zon, nog de maan. Groter dan dit alles is de liefde.